Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de volgende video, dit is nummer 3 in de serie en in deze video ga ik je een examenvraag uitleggen uit het VMBO GLTL examen 2019, eerste tijdvak nog steeds, alleen zie je nu dat we een aantal vragen overgeslagen hebben en zijn nu doorgegaan naar vraag 14 en um, ik zal je eerst even de vraag voorlezen. Leg ik je hem uit. Er zitten een paar aandachtspunten die heel belangrijk zijn bij deze vraag. En dan zal ik je ook nog even weer vertellen waar je extra informatie kan vinden als je hier meer over wil weten. Dan zal ik hem eerst even voorlezen. Sikkelcelanemie. Uh, deze heeft sikkelcelanemie. Bij iemand met sikkelcelanemie bevatten de rode bloedcellen een afwijkende vorm van hemoglobine. Daardoor kunnen deze cellen niet goed functioneren. Sikkelcelanemie wordt veroorzaakt door een recessief gen. Met aangegeven, in dit geval met een kleine letter A. Door de sikkelcelanemie is deze snel moe bij inspanning. Komt de vraag, leg uit, en ik heb hem expres eventjes donker gedrukt gemaakt. Ze, ze beginnen niet voor niks namelijk met leg uit, dus je moet ook de, meer dan alleen een woord antwoorden. Dus leg uit, waardoor niet goed functionerende rode bloedcellen vermoeidheid kunnen veroorzaken. Als eerste, voordat ik je het antwoord geef. Een goede gewoonte bij het beantwoorden van vragen, en dat is niet alleen bij biologie zo, maar ook bij alle andere vakken waarbij je open vragen hebt. Een goede gewoonte is om in jouw antwoord de vraag te herhalen. En dat moet je bij deze vraag als volgt zien. Er staat dus leg uit waardoor niet goed functionerende rode bloedcellen vermoeidheid kunnen veroorzaken. Dan begint jouw antwoord met zoiets als re, niet goed functionerende rode bloedcellen kunnen vermoeidheid veroorzaken, omdat... Dat zorgt er namelijk voor op die manier dat je al een beetje richting het antwoord gaat. En ja, het klinkt heel stom, maar je ziet nog heel vaak voorbij komen dat mensen geen antwoord geven op de vraag. Ze geven wel een antwoord dat ergens iets mee te maken heeft, maar niet het antwoord op specifiek deze vraag. Dus neem dat gewoon aan als gewoonte dat je altijd de vraag herhaalt in je antwoord. Nou, dan komt het als volgt. Dan laat ik je even zien wat de antwoorden zijn. En um, dan lopen we ze eventjes af. Dit is wat je te zien krijgt in het nakijkmodel als ik dat als docent nakijk. En wat staat er in de uit, uit de uitleg moet blijken dat door niet goed functionerende rode bloedcellen minder zuurstof beschikbaar is of kan worden vervoerd. Wat zie je hier dus nu al naar voren komen? Jij moet dus weten wat de functies zijn van de verschillende bloedcellen in jouw lichaam. Je hebt rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes. Je hebt ook nog bloedplasma in je bloed zitten en er zitten eiwitten. Nou, allerlei bestanddelen waaruit je bloed bestaat. En hier gaan ze dus specifiek in op het gedeelte over de rode bloedcellen. Daar moet je de functie van weten en daar moet je dus van weten dat die minder zuurstof vervoeren. Omdat er dus, en dat kun je ook uit de tekst halen, een andere vorm van hemoglobine in die rode bloedcellen zit. Tot slot staat er ook nog, het tweede waar het uit moet blijken, er is dat er doordat er te weinig zuurstof is, kan er ook te weinig verbranding plaatsvinden en kan er dus te weinig energie worden vrijgemaakt. Dus dat is de volgende stap in je antwoord, hè, te weinig zuurstof dat kan worden vervoerd door de rode bloedcellen, leidt er uiteindelijk toe dat er dus minder goed verbranding in het lichaam kan plaatsvinden. Probeer dit soort dingen altijd mooi met een verhaaltje op te schrijven. Enerzijds omdat je dan zorgt dat je daadwerkelijk dus het juiste antwoord geeft. En wat ik al zeg, herhaal dus in jouw antwoord de vraag. En het zorgt er ook voor dat je misschien wel nog aan dingen denkt op het moment dat je het opschrijft oh ja, dat hoorde er ook bij. Nou, schrijf het maar gewoon netjes op in een logisch verhaaltje. En als je er dan op een gegeven moment niet uitkomt bij een vraag, lees dan gewoon ook, het stukje tekst erboven nog een keer, misschien herinner je, je wel, als je aan bezig bent wat hemoglobine deed. Nou, dan weet je dus ook weer, als je weet dat hemoglobine deed en dat ziet een rode bloedcellen, nou, dan kun je dus weer redeneren van, nou ja, dan zal het wel moeten zijn dat het iets te maken heeft met het vervoer van zuurstof. Wat je ziet, en er zullen straks nog meer vragen komen, dat er vaak vragen in examens komen over het hoogstuk transport. Dus er zijn over hart en bloedvaten en dat soort zaken. En wil je daar nu nog verder mee oefenen, dan kun je naar mijn YouTube kanaal gaan, Biologie met Joost. En... Voor het hoofdstuk transport moet je toe naar VMBO4 en dan zie je hem als het goed is hier al staan aan de rechterkant. Transport en dat gaat dus dan over alle bloed, vaten en dat soort zaken. Eh, ook alle andere onderwerpen staan erop gesorteerd per thema, dus je kunt ze allemaal terugvinden. Mocht je een keer vragen hebben, stuur gerust een berichtje. Dat kan via Instagram, eh, dat mag ook via mijn mail biologie met Joost@gmail.com. kun je ook altijd vragen stellen en als ik tijd heb probeer ik ze zoveel mogelijk eh, te beantwoorden. Ik wens je heel veel succes bij het leren en tot de volgende.